De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de vraag of het afspelen van muziek in woonzorgcentra een auteursrechtvergoeding verschuldigd is. Wat was er aan de hand? Dagelijks Leven biedt een woonzorgvoorziening voor ouderen. De ouderen wonen op ruim 27 locaties met gemiddeld 20 personen. Ze maken gebruik van één gemeenschappelijke woonkamer per tien bewoners. Daar ontmoeten de bewoners elkaar en ontvangen zij bezoek. Er is ook altijd personeel van dagelijks leven aanwezig. In de woonkamer staat een muziekinstallatie, waarop de bewoners en het personeel muziek afspelen. Buma is een collectieve beheersorganisatie. Zij int op grond van artikel 30a van de auteurswet auteursrechtelijke vergoedingen voor de uitvoering en het gebruik van muziek in het openbaar. Buma verdeelt de vergoeding vervolgens onder componisten en tekstschrijvers. Buma heeft dagelijks leven een vergoeding in rekening gebracht omdat zij in haar woonkamers muziek openbaar zou maken in de zin van artikel 12 van de auteurswet. Dagelijks leven weigert om deze vergoeding te betalen. Zij voert aan dat het afspelen van de muziek geen mededeling aan het publiek is in de zin van artikel 3 van de auteursrechtrichtlijn. Daarom zou ook geen sprake zijn van openbarmaking van de muziek als bedoeld in artikel 12 van de auteurswet, dat in overeenstemming met de richtlijn moet worden uitgelegd. Dagelijks leven beroept zich onder meer op de zogenoemde de minimusdrempel. Deze drempel moet op grond van rechtspraak van het Hof van Justitie worden genomen om een groep toehoorders als een auteursrechtelijk relevant publiek te kunnen aanmerken. Het Hof verwierp dit betoog van dagelijks leven. De Hoge Raad laat dit oordeel in stand. Hij stelt voorop dat een te klein of onbeduidend aantal personen inderdaad niet geldt als publiek, de de minimusdrempel. De Hoge Raad wijst er echter op dat het Hof heeft vastgesteld dat in de gemiddeld twee woonkamers sprake is van een wisselend publiek van gemiddeld twintig personen met hun visite. Daarnaast is personeel van dagelijks leven aanwezig, waaronder externe zorgverleners en vrijwilligers. Het Hof heeft ook geoordeeld dat deze groep niet kan worden beschouwd als specifieke individuen die tot een private groep behoren. Het Hof heeft tenslotte geoordeeld dat in de 27 woonzorgcentra tezamen het aantal personen de de minimisdrempel ruimschoots overschrijdt. In een en ander ligt besloten dat ook per locatie geen sprake is van een klein of onbeduidend aantal personen. Dat oordeel is niet onjuist of onbegrijpelijk. Dagelijks leven moet Buma dus een auteursrechtvergoeding betalen.